Nou, ik denk dat we zo uh, anders maar wel gaan beginnen dan in ieder geval uh, met uh, het kleine stukje introductie wat ik zal doen. Um, welkom allemaal. Uh, welkom uh, bij de Groene Peper 2021, uh, dit jaar uh, weer, weer online. Uh, we hadden natuurlijk gehoopt dat het anders kon zijn, maar dat is niet. Uh, maar we hebben het nu zo opgelost door uh, best wel een heel mooi programma neer te zetten um, en waarvan dit alweer de... De tweede dag is um, en uh, we vrijdag dan uh, live vanuit Tilburg te zien zijn. Dus welkom bij de Groene Peper. De Groene Peper uh, uh, zullen jullie uh, misschien al wel kennen. Uh, maar als je hier voor het eerst bent, de Groene Peper is een evenement. Uh, dit jaar dus een digitaal evenement um, over duurzaamheid in het onderwijs. Uh, en dat gaat zo over mbo, hbo als universitair onderwijs. Um, en uh, uh, ja, dat organiseren als je op de volgende slide uh, gaat. Dan uh, zie je welke um, organisaties daar allemaal bij betrokken zijn. Uh, ik ben hier ook onder de voorzitter mee van de Students vanmorgen Morgen. En dus de technische host ben. Dus als er iets is, meld dat vooral in de chat, want uh, die uh, moderate ik. Um, maar uh, ook al heel veel andere mooie organisaties hebben bijgedragen aan het organiseren van de Groene Peper dit jaar. En het weer mogelijk maken. Uh, dus daar uh, zijn we super blij mee. En het is misschien nog wel leuk om te vertellen dat het thema van de groene peper dit jaar de groene reset is. Dus we gaan het echt uh, hebben, uh, of in de verschillende sessies komt het ook terug, wat er dit jaar gebeurt, uh, wat is er wel goed gegaan, wat is er niet goed gegaan wat betreft duurzaamheid. En hoe kunnen we extra duurzaam beginnen, echt de groene reset uh, doen uh, vanaf september als, uh, als het volgende academisch jaar begint en we weer allemaal uh, met z'n allen echt aan de slag kunnen. Dus uh, ook weer op locatie. Uh, dat is uh, waar de hele groene peper over gaat en uh, dit is... Uh, een onderdeel daarvan. En energie is best wel een uh, belangrijk onderdeel, denk ik. Um, op de volgende slide zien jullie nog even uh, uh, twee huishoudelijke mededelingen. Namelijk, dit webinar wordt opgenomen. Uh, zodat we hem later uh, weer kunnen delen. Dat uh, meer mensen kunnen terugkijken. Die misschien mogelijk nu niet beschikbaar waren. En dus als er naast een vraag of een opmerking of een probleem is. Meld het vooral even in de chat. Uh, en daar uh, zal ik uh, antwoorden. En ik denk dat dat hem wel was. Als een... Uh, we gaan nu naar, uh, naar de sessie uh, vanuit uh, Van Beek en uh, daar is me veel voor. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie. Ik ga proberen een filmpje eerst te starten. Um, ik ga hem starten en ik hoop dat het geluid bij iedereen uh, aanwezig is. Als dat niet zo is, nou, dan moeten we mij even zonder doen. Ik ga um, er nu opzetten. Ik hoop dat jullie geluid hebben. Ik hoor in ieder geval niks. Nou, dan praat ik hem er even bij. Nou ja, de bedoel het spreken op zich redelijk voor zich. Waar het mij om gaat, is dat het filmpje geeft heel duidelijk aan uh, het gevoel wat energie is. Voor de meeste mensen is het natuurlijk heel erg um, vanzelfsprekend dat energie er is. Maar er zit heel wat achter en energie is behoorlijk uh, inspannend. Het beeld is ook wat haperig, maar uh, ik denk dat iedereen er zich wel bij kan uh, bedenken dat deze uh, uh, fietser heel hard aan het fietsen is. Uh, om maar proberen die, uh, die toaster uh, te laten werken. Ja, het is een toaster van 700 watt. En hij heeft dus al zijn kracht nodig. Dat is een van de beste baanwielrenners ter wereld. Om deze toaster uh, aan de gang te houden. En zodra hij dus uh, stopt met fietsen, als hij niet meer kan. Dan gaat uh, de toast eruit. En dan moet hij ervoor zorgen dat in die tijd die toast ook echt bruin is. Nou, het gaat al bijna niet meer en. red het dan niet meer. En dat is dus de kracht die nodig is om één toaster aan de gang te houden. Dat heeft hij dus voor elkaar gekregen met drie minuten voluit fietsen. Nou, dat spreekt voor zich. Ja, nu zien we inderdaad de presentatie weer. Ja, ja. helemaal prima. Nou, mijn presentatie gaat uh, over energie, zoals dat duidelijk is. Uh, moment hoor, ik heb geluid uh, in het verhaal. Moment, ik moet eventjes... Uh... Ja, het filmpje staat denk ik nog niet. Ja. ja. Ja, dan hebben jullie te weinig geluid en ik heb te veel geluid. Dus dat heb ik niet opgelost. Prima. Um, mijn verhaal gaat dus over energie. Nou, de die fietser heeft heel duidelijk uh, aangegeven hoeveel energie uh, iets kan kosten. Mijn verhaal gaat over uh, de, uh, de nagesleep zeg maar, van de coronacrisis, thuiswerken. Um, dat er minder energie is gebruikt in heel veel verschillende uh, organisaties. Uh, maar dat er nog steeds heel veel energie verloren is gegaan. Uh, ja, eigenlijk afgelopen anderhalf jaar. En hoe we dat in de toekomst, uh, ja, als we hier uh, dit achter ons kunnen laten, hoe we dat kunnen verminderen. Even kort iets over mezelf. Nou, mijn naam stond er al, Michiel van der Wal. Ik uh, heb ooit uh, uh, gestudeerd in Wageningen, Wageningen Universiteit. Uh, dat was eind jaren 90. En ik heb daarna in Twente nog een vervolgstudie gedaan. Dus ik ken uh, de universiteiten uh, redelijk goed. En ik ben sinds uh, 2000 ben ik werkzaam bij Van Beek. Van Beek is een uh, energieadviesbureau gespecialiseerd op het gebied van energie. Um, en ik heb ook uh, in de periode 2012 tot 2020, heb ik acht jaar gewerkt als energiecoördinator voor Wageningen Universiteit en Research. En ik ben nu sinds een driekwart jaar weer terug bij Van Beek. En ik ondersteun daar heel veel uh, organisaties, waaronder ook heel veel universiteiten en hogescholen met energie, in de breedste zin van het woord. En, nou, ik gaf het in het filmpje al uh, aan, ik hou zelf ook heel veel van fietsen. En ik vind dat uh, iets wat uh, ja, ook heel veel met energie te maken heeft. Even een start van uh, energie, hoe dat in een organisatie zich uh, manifesteert. Je kunt het op allerlei manieren laten zien. Ik heb er nu voor gekozen om de energie uh, te laten zien als onderdeel van de CO2 of de carbon footprint van een organisatie. Steeds meer organisaties die houden zich bezig met het opstellen van een carbon footprint. Om daarmee aan te tonen wat zij zeg maar, uh, aan directe en aan indirecte emissies doen. van CO2 en andere broeikasgassen. en die effect hebben op het klimaat. Um, nou, de carbon footprint, ik denk voor een aantal uh, bekende kosten. voor een aantal misschien nog niet. Ik zal hem even kort toelichten. Die bestaat dus uit de emissies van uh, CO2 en andere broeikasgassen. En dat is uh, op verschillende manieren. Energie is daar een onderdeel van. Elektriciteit en aardgas uh, zijn de belangrijke bronnen van CO2-uitstoot. Uh, maar daarnaast ook reizen van medewerkers en studenten uh, en bezoekers. Uh, en dienstreizen, zakenreizen, maar ook het woonwerk uh, en woonstudieverkeer uh, valt eronder. En um, ik heb heel veel plaatjes gepakt van, uh, van Wageningen Universiteit omdat ik daar uh, heel lang gewerkt heb. Dus ik heb dat als voorbeeld genomen. Voor Wageningen geldt ook dat zij eh, daarnaast ook nog landbouwgronden en een veestapel eh, hebben, eh, deels voor het onderzoek. En zoals iedere organisatie ook te maken hebben met afval. Eh, dat wordt allemaal opgestapeld en dat geeft samen één carbon footprint. En daar kunt u al zien aan de linkerkant dat die rode en die gele staaf, die zijn samen het energieonderdeel, elektriciteit en aardgas. En dat is best een hele hap op het totaal. Uit deze grafiek is ook duidelijk te zien dat er een flinke daling de laatste jaren opgetreden is. van eigenlijk al die emissies. En 2020 is het natuurlijk al een opvallend jaar geweest. waarin nou ja, de vliegreizen die um, zijn niet in het blauw weergegeven, die zijn uh, natuurlijk een, een enorm stuk kleiner geworden. Dat geldt voor iedereen. Uh, maar ook alle andere bronnen van informatie, die zijn, of andere bronnen van emissies, die zijn, um, die zijn gedaald. Wat er aan de rechterkant te zien is, dat is de uh, compensatie zoals dat genoemd wordt. Dat is hoeveel in dit geval duurzame energie er uh, opgewekt wordt door uh, zonnepanelen. Maar uh, voor Wageningen geldt ook dat er heel veel windmolens uh, in eigen beheer zijn. 26 in totaal en die wekken enorm veel stroom op. Dat gebeurt allemaal in de, in de Flevopolder waar heel veel windmolens staan en waar uh, Wageningen en Universiteit ook... Locaties en, uh, en gronden heeft. Nou, zoals hierin te zien is, is dat de compensatie um, nou, behoorlijk uh, hoog is. Maar de footprint is ook uh, is, is flink hoog. Ik weet niet of iedereen de, de cijfers kan zien. Maar de as zit op 75 miljoen um, um, uh, kilo, uh, uh, um, kilogram CO2. Um, ja, dat is, voor de meeste mensen is dat niet uh, duidelijk hoeveel dat uh, betekent. Maar een gemiddelde gezin heeft een uitstoot van ongeveer 9000 kilogram uh, per jaar. Dus 75.000 uh, is, is, is, is, is een flinke hoeveelheid. Um, maar ja, dat is dus ongeveer 8000 uh, huishoudens. Nou, als je weet dat er bij Wageningen Universiteit en Research ongeveer 7000 mensen werken en ook 12.000 studenten aanwezig zijn, dan is wel duidelijk dat dat ja, ook wel heel veel, heel veel mensen zijn. Dus het is ook wel logisch dat die footprint uh, natuurlijk groot is. Um, wat, hier, uh, wat ik hier heb weergegeven, dat is een vervolgplaatje eigenlijk, is als je de echte officiële CO2 footprint neemt, um, dan kunnen emissies die... Uh, worden gecompenseerd door inkoop van, uh, van bijvoorbeeld groene stroom, die kunnen daarvoor afgetrokken worden. Dus ik heb hier de stroom eruit gehaald en wat je dan ziet, dat was een hele grote staaf, maar dat is de methodiek uh, hoe dat werkt, um, is dat de compensatievoetprint inmiddels groter is dan de eigen footprint uh, en dat betekent dat je als organisatie klimaatneutraal bent. Nou, dat is mooi. Um, en het opvallende ook wel eens is in 2016 zie je dat die compensatie groter is. In 2015 dat de compensatie groter is dan de footprint. In 2016 is het net andersom. En dat was een jaar waarin er veel minder windenergie opgewekt is. En uh, dan is het eigenlijk alweer weer opvallend en ook wel een beetje grappig. Is dat het klimaat ook op die manier invloed heeft. Dus een, uh, minder wind betekent dat je dus ook uh, niet per se dan klima klimaatneutraal uh, bent. En dat kan dus van jaar tot jaar schelen. Dus organisaties die bezig zijn met klimaatneutraal worden. hier zou je tegenaan kunnen lopen in de toekomst. Uh, dat het ene jaar het andere jaar niet is. Nou, het doel van Wageningen Universiteit is ook niet per se om klimaatneutraal te zijn. Want dat is natuurlijk met die compensatie, die inkoop van groene stroom. Um, je kunt in principe ook andere um, CO2-emissies compenseren door ze af te kopen eigenlijk. Gasemissies kun je door... CO2 certificaten vergroenen. Uh, daardoor kun je in principe op papier al die emissies um, wegwerken. En, en CO2 neutraal uh, worden. Maar dat is eigenlijk. ja Blijft blijven staan dat je nog steeds gewoon een grote footprint hebt. En dat vergelijk ik altijd met een olifanten Die is ook gewoon heel groot. Um, en wat je ook doet om het te compenseren. Als je gewoon... Ook echt um, uitstoot hebt, dan heb je gewoon als organisatie een grote footprint. En is dus dat vergelijkt met heel veel andere organisaties en heel veel andere organisaties, ook in het uh, mbo, in het hbo, in het wetenschappelijk onderwijs, Ja, um, er zijn veel meer organisaties die, die een kleinere footprint hebben dan, uh, dan Wageningen. Maar er zijn dus wel heel veel stappen genomen en wordt nog steeds genomen om die footprint te verkleinen. En het doel is ook om nou, die footprint. Uh, te verkleinen. Dit kwam ik trouwens ook laatst tegen, en dat vond ik ook alweer opvallend, want ik heb er net al een paar termen genoemd. Je kunt klimaatneutraal zijn, of je kunt energie neutraal zijn, als je evenveel energie um, gebruikt als dat je zelf opwekt. Um, Paris Proof is een definitie die je we wel eens langs ho hoort komen die ermee te maken heeft. En ik kwam nu nekken tegen Klimaatproof. En toen nou, was ik benieuwd, want dat ging over het botleggebied. En het botlekgebied is klimaatproof volgens dit onderzoek. Maar, maar wat betekent dat in dit geval is dat het botlekgebied niet al te veel last heeft van een stijgende zeespiegel. Dus dat is eigenlijk een beetje een, een jammer verhaal. Mensen die het botlekgebied uh, kennen, die weten dat dat niet echt een plek is waar heel veel uh, duurzaamheid uh, plaatsvindt. Als je ooit een keer in de buurt bent of als je op, op reis uh, terugkomt van, vanuit, uh, vanuit Engeland... Met De boot, dan uh, kun je dit, uh, dit schouwspel van oh, hele oude economie. Uh, dat kun je zien. En dan kun je zien dat zij nog lang niet klimaatneutraal of, uh, of energie neutraal zijn, dat er dan een hele lange weg te gaan is. Goed, even teruggaand naar wageningen en nou ja, de, waar we het vandaag over hebben uh, in het onderwijs. In zijn algemeenheid heb je uh, energievragers binnen een organisatie. Dat zijn nou, uiteraard uh, de, de lessen, de colleges met de studenten. Je hebt uh, heel veel kantoren in, in, in een omgeving van onderwijs waar energie gebruikt wordt. Wat je in heel veel organisaties ook ziet, dat zijn labs, laboratoria met allerlei testopstellingen waar heel veel energie um, gebruikt wordt. Uh, niet alle, alle onderwijsinstellingen hebben dat, maar heel veel hebben dat wel. En wat ook specifiek voor Wageningen is, um, dat zijn een aantal andere. Ja. Heel veel organisaties hebben ook datacenters, maar Wageningen heeft onder andere ook kassen en ook onderzoeksstallen waar ook energie nodig is om nou, ervoor te zorgen dat al deze gebruikers van energie eigenlijk uh, blij en gelukkig zijn met een fijne werkomgeving waar het op temperatuur is, waar de goede ventilatie is, um, et cetera. Um, maar dat vraagt natuurlijk allemaal heel veel energie. Als je energie bekijkt, dan kun je kijken naar gebouwgebonden en gebruikersgebonden energiegebruik. Uh, gebouwgebonden, dat zit dus in het gebouw zelf en in de installaties die ervoor zorgen dat het gebouw uh, op temperatuur is, dat het geventileerd is. Um, en ook um, ja, verlichting wordt vaak tot gebouwgebonden energiegebruik gerekend. Maar in een paar situaties is het ook gebruikersgebonden energie. Bijvoorbeeld in een kas, wat ik als voorbeeld al gaf... Daar is de verlichting puur voor het proces, dus voor de plantjes. Um, en dan is dat uh, gebruikersgebonden energie. Wat is verder nog meer gebruikersgebonden energie wat je in heel veel organisaties tegenkomt? Ja, Dat zijn natuurlijk uh, de pc's en alle andere ICT apparatuur. Hier bijvoorbeeld van een uh, pc zaal die heel veel uh, onderwijsinstellingen hebben. En nou ja, wat ik al noemde, um, laboratoria met, uh, met zuurkasten. Dat is iets waar heel veel energie uh, in omgaat. En dat komt omdat die zuurkasten in de laboratoria, die worden continu moet die geventileerd worden. Uh, en dat is om de mensen die ermee werken uh, veilig te houden. Omdat die stoffen die, waar, uh, die, waarmee gewerkt wordt, dat die, uh, ja, dat die chemische verbindingen zeg maar, dat die afgevoerd worden. En dat de mensen een veilige werkomgeving hebben. Maar dat vergt dus wel continu ventilatie. Wat energie kost, maar het kost ook weer energie. Om die lucht die die ruimte weer ingebracht wordt, om die weer op temperatuur te krijgen. Dus verwarmen in de winter, koelen in de zomer. Uh, en ook nog eens een keer bevochtigen of ontvochtigen als, het, uh, als de vochtigheid uh, niet de pijl is. Dat is een hele, hele belangrijke energiegebruiker. Wat je in best wel veel uh, onderwijsorganisaties ook ziet, dat zijn allerlei soorten machines. Als je een practicum of werklokalen uh, hebt waar allerlei machines in zitten... Dan uh, ja, zit er ook wel het nodige energiegebruik in. Alleen uh, wat een heel groot verschil is. Met zuurkasten. En ik zal even een kort een, een plaatje laten zien. Het verbruik van een zuurkast. Dat gaat eigenlijk het hele jaar door. Blijft dat bestaan. Dat gaat het hele, het hele tijd door. Er zit wel wat, um, wat, wat spreiding in. Je kunt hier zien in de rode lijn. Dat is de gemiddelde lijn van alle grijze lijnen. Dat zijn van één gebouw. Een 40, 50 tal zuurkasten. En die rode lijn is eigenlijk het gemiddelde daarvan. Um, en die gemiddelde bevindt zich de hele tijd tussen de helft. Want die zuurkasten die staan op een minimale stand. Dan gaat nog steeds de helft van de ventilatie uh, staat dan aan. En als die zuurkasten vol in gebruik zijn, dan staat ze op de maximale stand. En dan verbruiken ze dus twee keer zoveel energie. Um, zuurkasten verbruiken dus het hele jaar door veel energie. En je kunt ook zien, in het hele jaar 2020. Ja, wat kleine piekjes en dalen, maar eigenlijk hele jaar door wel, wel uh, veel verbruik. Dat zie je gewoon in heel veel organisaties die uh, laboratoria hebben, zie je dat terugkomen. Die machines die ik net noemde, die hebben een heel hoog piekverbruik. Dus die verbruiken misschien nogal meer dan een zuurkast, maar dat, ja, die machines die staan meestal maar heel kort aan. Als je een zaagmachine of wat dan ook hebt, ja, dat gebruik je maar een aantal seconden of misschien een keer een minuut en de rest van de dag. Uh, staat dat ding stil. Dus het verbruik is uh, op een jaar is dat een stuk minder dan zo'n zuurkast. Goed, dat was een, eigenlijk een algemeen verhaal over energie. Ga ik even specifieker in op, op het uh, verhaal van de thuiswerksituatie van afgelopen jaar en dit jaar op het energiegebruik. Uh, daar zie je gewoon een aantal heel opvallende zaken. En dat heb ik gedaan door verbruiksgrafieken te pakken van 2020... En daar het verbruik van 2020 vergeleken met 2019. Um, nou, Ik nodig ook iedereen uit om even mee te kijken. En om te kijken of je de grafieken kunt herkennen. Of je kunt zien of een grafiek past bij een kantoorgebouw. Of dat een grafiek past bij een onderwijsgebouw. Of dat het bij een sporthal meer past. Of bij een meer onderzoeksgebouw. En ik neem aan, de meeste mensen die zullen daar niet dagelijks mee werken. Dus... Um, geen enkel probleem als je dat allemaal niet uh, direct noemt. Maar dan ik zou zeggen, waag gewoon een poging. De eerste grafiek die je laat zien, dat is een, uh, een gebouw uh, waar het energiegebruik nou, goed te zien. Januari, februari is het verbruik in 2020 in de groene staaf. Eigenlijk vrijwel hetzelfde als in 2019 en dat is de grijze lijn. En dan zie je in maart gedurende de eerste lockdown dat het energiegebruik sterk afneemt. Um, en dat in juli, augustus, zie je het weer eigenlijk weer terugkomen bijna naar het normale niveau. En dan zie je in de rest van het jaar, zie je het weer ietsjes lager zijn dan in 2019 in de normale situatie. Ik ben benieuwd of mensen um, al een idee hebben. Maar dit was een kantoorgebouw. Een gemiddeld kantoorgebouw uh, van Wageningen Universiteit. Maar ik heb ook navraag gedaan. Ik heb ook gekeken in monitoringsgegevens uh, van andere uh, universiteiten, ik heb een klein belrondje gedaan en daar blijkt dat uh, ditzelfde principe ook net zo te gelden. Flinke daling in de eerste paar maanden en dan ja, toch weer een stijging van het energiegebruik uh, in die periode daarna met weer een kleine daling uh, richting het eind van het jaar. Nou, Dit is een iets ander patroon. Hier zie je dat het energiegebruik echt serieus afneemt vanaf maart en dan april, mei en juni. Zie je zelfs dat het een negatief gebruik heeft? Nou, dat kan alleen maar als er energie opgewekt wordt. Dit is een uh, voorbeeld van een gebouw met zonnepanelen erop. En dan kun je zien is dat nou, het gebruik zo laag is dat, het, dat de opwekking van de zonnepanelen groter is in een bepaald aantal maanden. Maar je ziet hier ook wel weer dat het energiegebruik op een gegeven moment weer, uh, weer een beetje terug naar een niveau komt. Dit is een sportal voor de mensen die. Uh, die meedoen. Um, het derde gebouw. Nou, daar zie je niet heel veel spectaculairs gebeuren. Je zit eigenlijk wel een dal in april en mei. Juni een klein beetje. Juli is wat lager. Maar eigenlijk vanaf de zomer is het eigenlijk weer terug naar normaal. Met ook weer maanden waar het verbruik hoger is. Nou, drie keer raden. Ik denk dat de mensen dan wel snappen dat dat om een onderzoeksgebouw gaat. Um, en dat komt omdat daar nou ja, onder andere een aantal laboratoria in zitten. Die gewoon uh, ook in die hele periode doorgedraaid hebben. Waar ook, ook mensen zeg maar uh, gewerkt hebben minder dan normaal. Maar wel dat de bezetting daar uh, uh, hoger is geweest dan in het gemiddelde kantoorgebouw. Uh, en dan zie je ook in het energiegebruik. Ja, ook al zijn er minder mensen. Het energiegebruik van zo'n onder, onderzoeksgebouw is gewoon best wel hoog. Nou, het laatste gebouw als voorbeeld. Nou, dat is niet zo moeilijk. Er is nog maar één uh, over. Maar dit is dan uh, um, een onderwijsgebouw. En daar zie je het energiegebruik ook dalen, met name die eerste lockdown en wel weer wat terugkomen, maar nooit meer op normaal, of het normaal niveau van 2019. Uh, maar wat dus wel opvalt is dat het onderwijsgebouw is in, in die eerste lockdown feitelijk waardag geen studenten. Uh, dus er was bijna niemand. Uh, maar er zijn in, het begin, in de beginperiode en later ook trouwens, zijn er wel uh, online colleges opgenomen en gegeven door docenten. Dus je ziet dat er wel wat mensen in het gebouw waren, heel weinig, maar wel wat. En dat het energiegebruik uh, lager is, maar ja, totaal geen weerspiegeling is van het heel beperkt aantal mensen wat daar in die gebouwen nog uh, rondliep. En dat is eigenlijk wel de kern van het verhaal. Uh, je ziet in die, in die lockdownperiode het energiegebruik wel dalen, maar ja, niet meedalen met de bezetting. En dan heb ik hier nog een, nou, een apart voorbeeld. Hier zie je het energiegebruik in april dalen. En daarna is het zelfs hoger dan ooit. En komt het nooit meer terug op het niveau, niveau. En wat is dit dan voor een gebouw? Nou. Dat is, um, ah, ik heb er nu niet bij staan. Maar het is ook een kantoorgebouw. Um, en wat is daar aan de hand geweest? En ik, zal, ik heb een ander grafiekje kort daar laat ik te zien wat het energiegebruik is van 2019 weer in de groene staaf. Of 2020, sorry, in de, in de groene staaf. In 2019 in de gestippelde staaf eromheen. Die is bijna iedere keer hetzelfde. En 2020 is bijna altijd hoger. Maar ik heb er ook het watergebruik bij gezet. En dat watergebruik uh, zegt veel meer over de bezetting dan het energiegebruik zelf. En je ziet dus dat het energie, uh, watergebruik behoorlijk omlaag gegaan is, helia door maar dat energiegebruik uh, hoger is geworden na de zomer. Daar zal ik straks uh, verder toegelichting op geven. Ik heb nog een aantal andere plaatjes. Ik zal die heel kort even bespreken. Eigenlijk dezelfde informatie van dezelfde gebouwen. Um, maar dan heb ik een cumulatieve grafiek weer gegeven. En die geeft aan wat er per maand uh, uh, op dat moment tot en met die maand verbruikt is. Dus februari is het verbruik van januari en februari. Maart is het verbruik van januari, februari en maart samen. Enzovoort tot het eind van het jaar. En de rode lijn is dan de totale cumulatieve besparing in dat jaar. En die zie je dus ook weer een piek hebben rond mei, juni, juli. En daarna vlakt dat weer af. En dat, dat patroon is nog iets duidelijker dan dat patroon wat we net zagen bij veel gebouwen. Dit is dan weer het kantoorgebouw. Datzelfde zie je bij de sportal. En hetzelfde patroon in iets mindere mate ook in het onderwijsgebouw, waar er wel besparing is geweest, maar dat vlakt dus nogal af. En dit is dat tweede kantoorgebouw, waar dus de besparing omslaat in een overschrijding gedurende de rest van het jaar. Nou, waar hebben we mee te maken? Um, en dan pak ik weer een ander type grafiek voor. Dat is het weekpatroon. Het weekpatroon geeft aan wat het verbruik is. Niet per maand over een heel jaar. Maar wat het gebruik is op de verschillende dagen van de week gedurende een heel langere periode. Je kunt een weekpatroon voor één week maken. Dan heb je één maandag in de grafiek staan, en één dinsdag en één woensdag, etcetera. Maar je kunt het ook over een langere periode weergeven. En dan krijg je dus. Een optelling van alle maandagen in die periode en alle dinsdagen in die periode. En wat hier weergegeven is, op de onderste as, is de uren van de dag. En daarin kun je zien dat in het begin uh, van de dag, eigenlijk s'nachts nog, om 12 uur s'nachts, is het verbruik op een bepaald niveau, dat is vrij constant. Dan zie je vanaf 6 uur dat het verbruik snel toeneemt. En dan aan het eind van de dag, nou, rond een uur of 7 zie je het al dalen. 8 uur daalt het wat. Um, en dan gaat het vanaf 10 uur daalt het verder. En dan zie je ook dat um, de meeste dagen op elkaar lijken. En de weekenddagen, de zaterdag is een klein gebruikspiekje overdag, omdat het gebouw ook open is uh, gedurende die tijd. En de zondag is het gebouw gesloten. Dan is het verbruik gewoon in de basislast wat wij noemen. De basislast is het verbruik in een minimale staat. En dat geeft aan of een gebouw energie. Zuinig gebruikt wordt of niet. Um, is die opstart. Um, en dat dalen. Dat zie je in een normaal weekpatroon. zie je dat heel duidelijk terug. Dan is dat een vrij strak patroon. En dat volgt dan heel erg ook de openingstijden van een gebouw. En die zijn hier in die staven op de achtergrond weergegeven. Nu hebben we dat gebouw wat ik net liet zien. Dat opvallende kantoorgebouw met heel veel extra energiegebruik uh, vanaf juni. Wat was daar nou aan de hand? daar zie je een weekpatroon, ja, wat wat anders, wat minder uh, mooi rondloopt en wat al veel eerder begint. Die basislast is op zich oké, okay. die is best laag, dus het verbruik s nachts nou, is maar een fractie van wat het uh, overdag is. Maar er is een hele lange opstart- en een uitlooptijd in. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met met name met de ventilatie die je al aangaat. Um, en waarom is dat nodig? Nou ik denk dat iedereen zich ook wel kan voorstellen in bepaalde situaties. Dit is een kantoorgebouw um, waar er flexibele werkplekken zijn. Um, waar de mensen normaal gesproken dus relatief uh, ja, uh, dicht bij elkaar zitten. En dan zie je dat extra ventilatie nodig is om dat veilig te houden. Om, zeker omdat er nog heel veel onzekerheid was over wat de rol van ventilatie is in de verspreiding. Of het voorkomen van de verspreiding van corona. Ja, was er was heel veel duidelijkheid, dus er heel veel organisaties, en ik denk ook de organisaties waar u uh, bij zit, waar jullie bij zitten, um, hebben die afweging moeten maken. Wat, wat moeten we met die ventilatie doen? En in dit gebouw is ervoor gekozen om die ventilatie ja, s'nachts uh, al, al te starten en uh, die ventilatie gewoon door te laten lopen na werktijd, om ervoor te zorgen ja, dat het besmettingsgevaar minimaal is. Maar dat heeft dus duidelijk een flinke impact op het energiegebruik. Um, en dat is, ja, ja, noodzakelijk, maar wel jammer. En dat is een, een, een belangrijk leerpunt wat we mee kunnen nemen voor de periode straks. Als we gewoon weer na, hopelijk naar een normale situatie toe gaan, is dat, ja, dat we uh, dan kunnen kijken waar we het energiegebruik uh, wel weer strak kunnen inregelen om het te minimaliseren. Nou, wat hier ook nog opvalt in dit gebouw, is dat er op een aantal dagen dag s'nachts, ook een hoger verbruik is. En dat is, nou ja, het heeft dan niet echt te maken met ventilatie, maar het feit dat gewoon uh, andere dingen zijn blijven aanstaan. Minder mensen in het gebouw, dus er is minder op gelet of de, of het, of de verlichting ook uitgezet is. Um, dat, en dat soort dingen zie je ook in, in andere gebouwen die daar terugkomen. Maar hier was het wel redelijk opvallend. En dat is ook weer extra energiegebruik en in dit geval ook gewoon voor een deel echt onnodig. Goed. Conclusies van alle grafieken die ik heb laten zien. Nou, dat er een hele duidelijke daling van het energiegebruik is in de eerste lockdown. Nou, dat is hartstikke logisch. Maar dat het uh, daarna wel weer stijgt. En in sommige gebouwen, en dat is heel erg afhankelijk per soort gebouwen je te maken hebt. Ja, stijgt het gewoon weer naar de normale waarde of zelfs verder hoger dan normaal. Um, en het hangt natuurlijk af. De sporthal die is gewoon minder in gebruik geweest, ook uh, in de loop van van afgelopen jaar en dit jaar. Dus daar zal wel wat besparing geweest zijn in totaal. Maar andere gebouwen ja, die zien uh, veel minder besparing. En uh, belangrijk punt is dat het energiegebruik. Ja, dat zie je ook steeds minder meebewegen met het aantal mensen in een gebouw, met het aantal gebruikers van een gebouw. En hoe komt dat? Ik heb het hieronder uh, weergegeven. Is omdat er bij de klimatisering van het gebouw, dus het zorgen voor ventilatie, verwarming, koeling, dat er eigenlijk nooit geregeld wordt op het aantal gebruikers, maar dat bijna altijd geregeld wordt op een klok. En die klok, ja, die betekent aan of uit, of hoge stand of lage stand. En die klok die zegt eigenlijk niet zo heel veel over het aantal mensen wat er zitten, zegt alleen maar iets over of er waarschijnlijk mensen aanwezig zijn. En dat is eigenlijk een Nogal ruwe manier om um, ja, een klimaatinstallatie mee in te regelen. Maar ja, het is wel hetgene wat op dit moment nog in bijna alle situaties uh, gebruikt wordt. En dat betekent dus, als die klok niet weet, ja, dat er. Uh, uh, die weet niet of de mensen aanwezig zijn of niet. En dus wordt er gewoon geventileerd als de klok zegt: van, het systeem moet aan. Nou, waar ik mijn presentatie mee begon, energie, Minder energie, maar meer op maat. Hoe kunnen we nou die energie meer op maat krijgen? Nou, Dan moeten we eigenlijk gedacht zeggen tegen de klok. Bij de inregeling van klimaatinstallaties. En dan moeten we kijken naar een methode om het aantal gebruikers uh, te monitoren. En daarmee in te regelen. En er zijn verschillende systemen. Ik zal ze heel kort uh, benoemen. Uh, CO2-meting zie je ge uh, gebruikt worden. Steeds meer organisaties die zullen met name hun onderwijs... Uh, Ruimtes uh, klimatiseren met een CO2 meter. En een CO2 meter die meet hoeveel CO2 er in de lucht is. En dat wordt uitgeademd door mensen. En hoe hoger die CO2-concentratie, hoe onprettiger de, um, de onderwijsruimte ook wordt, uh, hoe harder de ventilatie gaat werken. Op zich is dat een best uh, goede methode. Het melde daarvan is, en dat hebben mensen ook wel vaak uh, waarschijnlijk al uh, meegemaakt, is die CO2 die, die stijgt. Maar op het moment dat die een bepaalde waarde doorbreekt, dan stijgt die daarna nog door en voordat die ventilatie um, genoeg verse lucht heeft aangebracht dat, die, um, dat het weer prettiger wordt, ja, dan zijn vaak de lessen of de colleges al, al bijna voorbij of de vergadering. Dus een CO2-meting die loopt meestal een beetje achter de feiten aan te hollen. Andere systemen in theorie die je zou kunnen gebruiken om het aantal mensen en dus ook je klimaatinstallaties beter mee in te richten op het aantal gebruikers, dat zijn bijvoorbeeld uh, infraroodmeters of Toegangspoortjes. Maar ook dat is niet, uh, niet feilloos. Uh, niet alle gebouwen hebben toegangspoortjes. Dan kun je het al niet gebruiken. En een infrarood sensor. Ja, die zijn er niet voor gemaakt. Die zijn meer voor beveiliging En die zijn niet, niet gemaakt om het aantal mensen te tellen. Um, ik heb een organisatie tegengekomen. Dat was een start-up die een, een slimme list had verzonnen. Die dacht van iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje in zijn hand. Uh, en bij zich. Dus als we nou het aantal mensen in een. Uh, gebouwen in een ruimte meten door wifi-signalen. Nou, op zich een heel uh, goede gedachte. Daarmee kun je dus ook zien hoeveel mensen er zich in een gebouw bevinden in een bepaalde ruimte. En daar zou je dus een klimaatinstallatie mee kunnen voeden. En zeggen van oké, okay, nu zijn er heel veel mensen. Nu moet je meer ventileren. En als er veel minder mensen zijn, dan zou je het een tandje terug kunnen schroeven. is op zich een hele aardige methode. Uh, zit er zitten wel wat, wat haken en ogen aan. Um, maar ja, dit is wel een systeem wat wel uh, potentie heeft om dat meer op maat te krijgen. Je hebt ook systemen die in combinatie zijn met wifi en zo'n infraroodsensor. Wat ik hier nog heb neergezet, er zijn ook een aantal organisaties uh, bezig om het les- of college-rooster, om die software zeg maar, te koppelen aan de klimaatinstallatie, zodat die klimaatinstallatie weet, oké, okay, deze zaal wordt van dan tot dan gebruikt. Dus dat ga ik alleen uh, uh, hoog ventileren als die zaal ook vol is. En zodra de mensen uh, daar weg zijn, dan kan die een tandje lager. En dan kun je het ook veel meer mee op maat krijgen. En dat had dus nou, ja, in die hele periode uh, van het afgelopen jaar, had dat, uh, als dat veel gebruikt zou zijn, had dat wel heel veel energie kunnen besparen. Belangrijk uh, als samenvatting. Hoe kunnen we energie meer op maat krijgen? Nou, aan de ene kant zijn dat smart buildings, zoals dat vaak genoemd wordt. Dus Dat zijn slimme gebouwen, maar met name slimme klimaatinstallaties. Uh, die reageren op maat, dus op het aantal gebruikers, op de wens van de gebruiker. Meer of minder um, ventilatie, hogere of lagere temperatuur, verlichting op inruimtes uh, waar mensen aanwezig zijn en uh, laag of niet. In ruimtes waar geen mensen zijn, dat is een mogelijkheid en dat is iets wat al meer toegepast wordt. Uh, maar een nieuwe tak van sport, dat zijn slimme systemen die ook kunnen anticiperen op de bezettingsgraad. En die ook weersvoorspelling kunnen meenemen. Zodat je dus niet eerst een, um, ja, een gebouw helemaal op temperatuur uh, brengt uh, in een koude voorjaarsnacht. Um, en er dan achterkomt, zoals vandaag ook weer, de zon breekt door en het gebouw is al warm en de zon warmt het gebouw nog meer op, waardoor je weer moet koelen. Uh, in principe kan dat slimmer door met een weersvoorspelling aan de slag te gaan, maar ook met een bezettingsgraad. Um, en, en, en in theorie kun je dat ook best aardig voorspellen. Dus er zijn steeds meer systemen met big data die uh, met modellen goede voorspelling kunnen doen van bezettingsgraad. En dan hoef je alleen nog maar te fine-tunen. Op het moment dat de bezetting net is afwijkt van die voorspelling. En dan kun je dus veel meer uh, ja, smart buildings creëren, slimme klimaatinstallaties. En dat is iets ook, uh, ja, waar wij bij Van Beek uh, ook mee bezig zijn om dat, ja, om dat verder te ontwikkelen. Um, voorwaarde voor het gebruik van die uh, smart buildings is natuurlijk ook dat die, installaties, die klimaatinstallaties dat die ook regelbaar zijn. Het is natuurlijk heel mooi dat je allerlei sensoren hebt die meten hoeveel... Mensen er zijn, maar ja, die, die, die klimaatsystemen moeten ook op maat kunnen regelen. En niet een, alleen maar een aan en een uitstand hebben of maar een paar uh, standen. En dat, dat zie je ook nog steeds in heel veel systemen terugkomen. Dus daar moet echt op dat vlak ook on, in ontwikkeld worden. En dat is denk ik een op, opgave die ja, voor de komende jaren belangrijk wordt. Om gewoon veel meer op maat te kunnen uh, klimatiseren en veel meer energie te besparen. Want er gaan dus, wat ik al aangaf, heel veel energie... Uh, verloren, doordat er gewoon te veel geklimatiseerd um, wordt op momenten dat dat niet per se nodig is. De andere kant van de medaille is natuurlijk ook de menselijke kant. Want we kunnen het niet alleen maar met techniek oplossen. En Ik heb dat even gezegd, smart users. Uh, smart users zie ik gewoon als mensen die bewust bezig zijn met energie en met hun omgeving. Uh, wat je tegenwoordig ziet en dat kan ik me nog herinneren van de colleges die ik had, van de in Wageningen, is dat je ook heel veel freeriders hebt. En freeriders, dat is een term voor mensen die zeg maar, meeliften, profiteren van een systeem. En freeriders heb je op allerlei vlak. Um, nou ja, als je in een studentenwoning woont, dan, uh, dan weet je het wel um, dat niemand ooit de lampen uitdoet in de gemeenschappelijke ruimte. Um, iedereen denkt van, weet je, dat je, iemand anders zal het wel, uh, wel uitzetten. Um, of de Warming uh, aanzetten op een bepaald moment en niemand die het ooit uitzet. Nou ja, dat zijn een type freeriders. Um, die profiteren er niet direct van. Een klein beetje wel, maar uiteindelijk betaal je toch die rekening. Maar je ziet ook freeriders op een ander vlak. en, en, en, en Grote organisaties, uh, die kunnen ook freeriders zijn. Um, zie je bijvoorbeeld dat uh, grote multinationals. Die, uh, ja. Die overal in de wereld uh, uh, heel veel geld verdienen, maar nergens belasting betalen. Feitelijk zijn dat ook uh, freeriders. Die profiteren van het systeem en die draaien dus niet op voor uh, een deel van de consequenties. Um, dat zie je dus op heel veel vlak. Uh, en dat is ook een fenomeen wat ze dus in energie uh, terugziet. Mensen bekommeren zich niet om die energie. Um, en dan ja, lift je mee en in, iemand anders betaalt dan de rekening. En dat kan. De fysieke rekening zijn in geld, maar het kan ook de milieurekening zijn en de input die het heeft op het klimaat. Dus we moeten dan veel meer toe naar bewuste gebruikers. Um, en die bewustwording ja, die kun je alleen maar maken door die informatie beschikbaar te stellen, te monitoren, te onderzoeken. Um, maar ook natuurlijk om oplossingen te vinden, die te implementeren. Die oplossingen, dus allerlei slimme trucs uh, uh, te, te hebben, maar ook... Uh, om bestaande technologieën die er al zijn, en ik heb net een aantal voorbeelden genoemd, um, die bestaande technologieën slim aan elkaar te, te knopen, of ervoor te, te zorgen dat die technieken goedkoper beschikbaar uh, worden door, door uh, daar slimmigheden mee uit te vinden, of gewoon uh, daar da, markt da, mee te ontwikkelen, zodat die technieken gewoon volwassener worden en makkelijker toegepast worden, en zodat de, de drempel om die technieken toe te passen. Uh, en energie op meer op maat te krijgen. Dat die drempel lager is. En dat de energieverbruik gewoon gaat dalen. En uiteraard wat ik al genoemd heb. Ja informatie delen. En dat is echt vind ik ook een heel belangrijke kern. Uh, die in het hele onderwijs is. Onderzoek, uh, informatie delen, bewustwording. Uh, dat is iets wat, je, ja, wat we met z'n allen moeten doen. En waar we met z'n allen dus nog, uh, nog heel wat stappen te maken hebben. En waar we dus. Nou ja, we hebben nu. Gezien wat het effect van het energiegebruik is in die coronaperiode, hopelijk kunnen we die periode snel achter ons laten. Maar kunnen we de lessen die, die hieruit komen uh, ook gezamenlijk ingezet in, in de toekomst. En ik hoop heel erg dat er uh, mensen tussen zitten die, die zich daar in de toekomst mee bezig gaan houden. Dat er studenten bij zijn die denken van hé, hey, dit lijkt me wel wat. Ik vind het leuk om me op dit vlak verder te ontwikkelen. Om misschien daar een, een, uh, in de toekomst mee aan de slag te gaan in mijn werk of in de vervolgopleiding. Of dat je ook al bezig gaat in je eigen organisatie. Om te kijken van nou. Hoe goed doen we het op het vlak van energie. Wordt er geen. Uh, wordt energie nuttig besteed. Of zit er nog te veel verspilling in. Om daar uh, een stap in te maken. En ik denk dat we. ja, uh, Als we dat voor elkaar krijgen. Dat we uh, iets, iets moois kunnen bereiken met z'n allen. Goed. Dat was mijn, uh, mijn verhaal. Um, mochten jullie nog informatie. Willen weten als je nog vragen hebben, opmerkingen, uh, verbeterpunten, uh, verder willen discussiëren over bepaalde punten, dan, uh, ja, ben ik, dan ben ik vindbaar. Dit zijn mijn contactgegevens. Ja, super. Yes, dan wil ik, je, wil ik jullie danken. Dan geef ik het woord uh, aan Nicky. Ja, dankjewel Michiel. Echt ook perfect getimed. Uh, dus dat is uh, heel mooi. Maar uh, uh, ja, ik denk dat dit precies het idee is uh, van uh, de groene reset. Hoe kunnen we inzetten ook wat we hebben geleerd nu uh, voor, uh, voor later. En ik denk uh, dat het heel mooi is dat jullie dat bij Van Beek ook echt hebben gedaan. En uh, hier naar kijken. Dus dankjewel. Um, dit was inderdaad deze sessie. Um, waarschijnlijk volgende week of de week daarna komt uh, deze is ook online. Dus als je het super interessant vond, kun je het op een bepaald stuk graag nog wel terugzien, kan dat. Um, maar ook uh, als je denkt, uh, een collega van mij had dit ook moeten zien, dan kan dat dan. Um, dat zal dus ook beschikbaar zijn via de groenepaper.com, uh, onze website. En um, dan denk ik dat ik ook iedereen wil bedanken. En uh, als er nog uh, zijn er nu nog brandende vragen? Uh, dan kan dat in de chat gezet worden, dan kan ik iemand uh, het woord geven. Maar uh, anders denk ik uh, dat dit in ieder geval was. Goed. Dank. En tot ziens. Zeker. Ja, dan denk ik dat ik de sessie uh, ga afsluiten. Dank je wel, Michiel. Tot ziens. Hoi.